Dus uh, laatst ben ik weer eens bij de Wereldrijd door hier in het uh, westerpark in Amsterdam. En de laatste keer zit ik echt uh, pal achter Matthijs. En dan kom je dus op televisie. En dat heeft echt iets magisch. Heel veel mensen die naderhand tegen me zeggen van ik heb je gezien bij de Wereld Rijd Door. Nou, dat klopt. Uh, en wat wel leuk is om te vertellen is uh, dat voordat de uitzending begint, dan uh, komt uh, de opnameleider in de studio. En die deelt dan wat van die praktische zaken. Uh, dat je je telefoon uit moet zetten en uh, dat je moet klappen voor de uitzending. Uh, en voor de mensen achter Matthijs, uh, ga vooral niet mee zitten lezen met de autocue, uh, want dat ziet er echt heel raar uit op televisie. Oké, okay, dus niet meelezen. Uh, maar waar je wel mee wilt kunnen lezen is als je een video op je smartphone bekijkt. Uh, want de kans is groot dat je die video in stilte bekijkt, dus zonder geluid erbij, uh, omdat je de mensen om je heen niet wil storen. En wat je dan doet is, uh, dan bekijk je de video in stilte en lees je dus mee met de ondertiteling, zodat je toch kunt volgen waar de video over gaat. En misschien bekijk jij deze video nu ook wel op je smartphone uh, zonder geluid en lees je nu dus mee met de ondertiteling. Uh, alleen, zo ontdekte ik, uh, kan het zomaar zijn dat je geen uh, ondertiteling te zien krijgt, terwijl je wel ondertiteling zou moeten zien. Uh, ik zat bijvoorbeeld laatst op uh, Facebook en ik bekeek een uh, video van een klant die ik uh, begeleid bij haar videomarketingstrategie uh, uh, en aan die video hadden we natuurlijk ondertiteling toegevoegd, uh, want dat helpt nu eenmaal om uh, meer kijkers voor je video te krijgen. Uh, en ik had um, een speciaal SRT-ondertitelingsbestand laten maken. En dat bestand had ik dus uh, toegevoegd aan die video op Facebook. Uh, maar ik zag de ondertiteling niet op mijn uh, smartphone in beeld. En ik dacht, hè... Hoe kan het nou? Um, wat gaat hier fout? Want ik weet zeker dat ik het ondertitelingsbestand heb uh, toegevoegd. Uh, en wat bleek? Ik had iets niet goed ingesteld op mijn smartphone, waardoor de ondertiteling uh, niet getoond werd. En misschien staat het bij jou ook niet goed ingesteld. En uh, nou, wil je nou dat de ondertiteling van een video standaard wordt weergegeven tijdens het zien van een uh, video op je smartphone? Nou, dat kan. Je hoeft alleen even een uh, simpel stappenplannetje te volgen. En dat vind je gewoon op mijn website verdienenmetvideo.nl slash ondertitels aanzetten. En daar vind je trouwens ook een heel artikel over hoe je een speciaal ondertitelingsbestand maakt voor je video's en hoe je dat toevoegt aan je Facebook video's uh, en ondertiteling gaat je zeker helpen om uh, meer kijkers voor je video te krijgen dus doe er je voordeel mee en wil je nou meer tips ontvangen bijvoorbeeld over concurrentie en wat je kunt doen als je last hebt van uh, concurrenten en je het ook lastig vindt om jezelf te onderscheiden van al die anderen om je heen die misschien wel uh, precies hetzelfde doen en misschien ook wel precies hetzelfde aanbieden als jij. Uh, en het is echt uh, verrassend eenvoudig wat je eraan kunt doen. Dus wil je die video zien, abonneer je dan op mijn uh, YouTube kanaal. En klik op de bel naast de abonneerbutton. Dan uh, ontvang je een melding. Zodra ik weer een nieuwe video heb uh, gepubliceerd. En voor nu wil ik je heel erg bedanken voor het kijken. En uh, graag tot de volgende video.